In deze video gaan we met behulp van Updraft Plus een backup maken van de WordPress installatie en die uploaden naar Google Drive. Om te beginnen koppel je je Google Drive account met de plugin. Dat doe je door op deze knop te klikken. Log in met je account. Vul je wachtwoord in en geef toestemming. Vervolgens keer je terug naar je WordPress installatie. Het koppelen van je Google Drive account via de instellingen is nu voltooid. Selecteer de optie nog één keer om het in te schakelen. Zoals je ziet is je account geautoriseerd. Boven kun je instellen wanneer een backup moet worden gemaakt. Mijn voorkeur gaat uit om elke week een backup te maken van al je bestanden. En elke dag een backup van je database. Bewaar die database 30 dagen. Bewaar je bestanden 4 weken. Als je het hebt ingesteld, scroll je naar beneden en klik je op wijzigingen opslaan. Via backup en herstel kun je nu een backup maken van je website. En die automatisch uploaden naar, in dit geval, Google Drive. Zodra de backup wordt gemaakt, zie je dat die bezig is. En hier linksonder zie je het Google Drive icoontje. Je kunt de backup terugzetten, verwijderen of downloaden aan de hand van wat je wil. Nou en zo simpel is het om het Plus met Google Drive in te stellen.